dan zitten jullie hier wel heel goed vandaag, want dan kunnen we wel tot een soort... Uh, Excuus, sorry? We moeten de vertaald slagdag maken. U moet de vertaald slag maken. Nou, daar gaan we nou misschien gewoon meteen mee beginnen. Ja. Um, wat we vanmiddag gaan doen, ik ga jullie een, uh, een initiatief laten zien. En uh, iemand laten vertellen over het initiatief Gedachtenlezen.com. En we gaan jullie uh, proberen te laten zien hoe lastig het is om elkaar daarna in taal te vinden. Uh, ten behoeve van de ondersteuning eigenlijk van dit initiatief. Ehm... Um, Barbara Delkeur-Keunigs, als ik het goed uitspreek. Ongeveer. Kijk. Mag ik jou nog oproepen om iets te vertellen over uh, gedachtenleesproces? Ja. Barbara, prima. Um, er zijn heel veel mooie dingen gezegd. En ik wil eigenlijk op alles inhaken. Maar ik denk dat het belangrijkste is als sociaal ondernemer dat uh, je begint vanuit een wens om de wereld nog mooier te maken. Het is al mooi, maar je wil hem eigenlijk nog mooier maken. En daarin wil je de krachten van de mensen, dat staat centraal. Die je nou weer naar voren brengen. Dus. Um, Um, als sociaal ondernemer dan ben je en sociaal bezig met verschillende groepen, maar je bent ook als ondernemer bezig. Dus je komt ook bij de commerciële wereld, je komt bij de gemeentelijke wereld, die instituties um, waar je het over had. Maar je bent ook heel erg met de bewoners. Dat zijn heel veel verschillende talen die je allemaal uh, tot je neemt. En je probeert daar een soort gemeenschappelijke taal als sociaal ondernemer in te vinden. Want je wil allemaal eigenlijk de buurt bevragen. Um, gedachtenlezen gaat over het verbinden van mensen en gebruikers van een, een buurt door middel van gedichten. En wij kiezen voor gedichten omdat wij uh, onze absolute leidraad is verbinding door creativiteit. Als mensen elkaar um, in een creatieve speelveld ontmoeten, dus echt bewoners met elkaar. En dat kunnen groepen zijn van skaters tot um, um, uh, de mensen die de honden uitlaten. Dat zijn uh, groepen die in de wijk uh, zijn en die leven met elkaar. Maar ze ontmoeten elkaar niet altijd. En als je ze elkaar laat ontmoeten door een workshop over gedichten over de buurt te laten meemaken, dan zullen ze elkaar net op een ander speelveld ontmoeten. En dan bestendig je, hopen wij, dat hebben we ook gezien in het verleden, dan bestendig je die ontmoeting en dat je elkaar ziet en wat je wilt voor de buurt. En uh, dan maken we gedichten over de buurt, het buurtgevoel. En uh, dan komt er een stukje van het gedicht, komt er daadwerkelijk in hun buurt. En daarmee maken we hele gedachtenboetes. Dus we hebben ook in Leidse en een gedachtenboete gemaakt. Voor een heel concreet project wat we nu ook gaan bespreken is stadseiland ik weet niet kent iemand het begrip stadseiland nou ja zo is het dus ook binnen de gemeente die het eigenlijk hebben uitgegeven stadseiland is een prachtige route van 11 kilometer echt gericht ook op sportieve uh, uh, faciliteiten met fietsen en zo en het is 11 kilometer langs de amsterdam het Meerwede Kanaal en dat komt ook echt bij het stationsgebied tot aan kanaal en weer er zijn heel veel verschillende bewoners en gebruikers van een gebied die ook niet allemaal dezelfde taal spreken, maar wel gewoon de buurt nog mooier willen maken en dat ze zich prettig voelen in de buurt. Nou, en dan wat wij als Sociaal Ondernemer doen, is dat we proberen ook echt al die groepen te verbinden, in dit geval door middel van gedichten. En dan ook die gedichten aan te brengen in de buurt, zodat dus je echt een hele mooie verbinding, een gedicht krijgt van al die verschillende mensen in de buurt en wat ze ook willen voor de buurt en ook initiatieven die er al zijn. Die we juist naar voren brengen en die ook verwerken in het gedicht en al het buurtgevoel. Dus zoals het zo mooi heet eh, bij uh, gemeentelijke taal, dat is meteen een mooie brug. Dat heet placemaking. Even ergens. Ja, knikkers? Placemaking is als je echt de identiteit van een buurt, als je dat naar voren laat komen en dat echt kan bestendigen, permanent kan maken. Zodat de mensen zich echt ook gebonden voelen met de buurt. Dus als er een plek is uh, met jongeren, dan uh, zet je daar en dan maak je daar een gedicht ook dat te maken heeft misschien met wat zij beleven daar, dus uh, wat jongeren doen, maar nou, dat brengen we samen bewoners. Dus als ik het goed begrijp, um, um, willen jullie vanuit gedachtenlees.com uh, die route van 11 kilometer vullen met een gedicht, um, waar, stukjes gedicht, die, waarvan ieder stukje eigenlijk gemaakt is met behulp van de wijk. En, het, uh, en, en daar wil je een geheel van maken. En is het hier met behulp? Het is echt voor de wijk, hè? dus we gaan echt met bewoners, wij, wij, wij zijn een beetje een draad die het verbindt, maar het gaat wel om de bewoners zelf. Wat zij het vinden van een willen voor de buurt. Mm -hmm. En hoe dat daar maakt. En is het dan ook een soort, een soort statement? Wil je een, een thema geven aan je wijk? Of is het juist gevoel nou, wat ieder wat eruit heeft komt? een gevoel wat er uitkomt. thema. Dat is het mooie ook. Ieder stukje heeft zijn eigen identiteit. En dat is zo mooi als je dat kan zien in het gedicht. Mm -hmm. Dus er komt het stukje gedicht in dat bepaald gebied, komt bij, uh, daar gaat het uh, over één thema. Daarna gaat het over een ander thema, wat een kracht is van de wijk, maar die breng je ook bij elkaar. Ja. Dus die laat je ook gewoon... En voor mensen die de fiets moeten fietsen, die zullen elke keer een ander stukje van de wijk zien, door middel van dat gedicht, dat stukje gedicht.